Dit is het Retinol Youth Renal Serum. Dit serum minimaliseert zichtbaar fijne lijntjes en diepe rimpels. Het verstevigt de huid en maakt de tint van de huid egaal. Het is een echte boost voor de huid en uh, ook voor de mooie uitstraling. Uh, het is het nummer 1 product in Amerika, dus een uh, echte have voor de huid. En dit komt onder andere door de drie soorten retinol die het serum bevat. En Dit heet het retinol 3-Active Technology. Dat zijn drie soorten retinol. Uh, en uh, Dat is onder andere het uh, fast-acting retinol. En dit versnelt het resultaat door de celvernieuwing uh, snel te stimuleren. Ook bevat het de time-release retinol. En Dit levert voordelen die de droogheid helpt te voorkomen en mogelijke uh, irritatie minimaliseert. Uh, als laatste zit er het uh, Retinol Booster in en dit verbetert de uh, efficiëntie van de voordelen van Retinol zelf.